Wat is er precies gebeurd bij jou, Marijke? Uh, ik ben opgenomen voor een goedaardig spel. Ik ben geopereerd en mijn, uh, mijn is geraakt. <lacht> oh, sorry. We komen zo dadelijk bij jou terug. Uh, Valère, jij ging naar het ziekenhuis voor een eenvoudige behandeling. Ja, wat, wat, wat was dat uh, precies? Uh, uh... <laughs> Excuseer. Ik had dus enorm veel last van keel mm -hmm. en dat had blijkbaar te maken met mijn amandelen. Met uw amandelen? En mijn dokter heeft me dus aangeraden mm -hmm. om een operatie te laten gebeuren en met dit als gevolg. Jij had een normaal leven daarvoor ja. en toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, uh, eerst met heel veel ongeloof. Allee. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. <tie> Excuseer. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord wat rijke hier hanteert. <tie> dat, dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording, dat ik dacht dat dat kan niet, dat dat, uh, dat mag dat... Excuseer. Excuseer, excuseer dames en heren. Dus uh, je probeert dan terug uh, je toekomst. <lacht> oh, ik begrijp echt niet sorry, wat er echt, hier nu aan het gebeuren is. Ja. Valer, sorry, echt, echt sorry. Excuseer dames en heren. Dat betekent ook dat je uh, bijvoorbeeld uh, ja seksualiteit ook een uh, groot probleem bijvoorbeeld wordt. Ja, mijn vriend heeft het gewoon uh, gedaan gemaakt. En ik neem hem daar ook niet kwalijk. Mm -hmm. Plus het feit, als je, als je, met, als, als je met seks omgaat, het, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de, de lieve woordjes. Hè? Ja, ik vind dus dat hij het echt niet kan horen. Meneer, maar... we moeten <tie> we nu nog antwoorden of niemand antwoordt? Oh, oh Ja, dan zwijg het liever. Excuseer, dankzij, excuseer, excuseer, uh... oh, de mensen, thuis mijn excuses hiervoor. Ik, uh... ik uh... we hadden een, een, uh... een vraag uit het publiek uh... <tie> aan uh... ja, meneer, je had uh, een, een, uh, een opmerking, een, een... Ik heb het zelf. <tie> ja. Ik ben eigenlijk bij een vrij eenvoudige ingreep ook gekwetst geraakt de stem, aan de stemman. Maar. Ik vind het vrij ergerlijk, meneer. Er gaat u een half uur om uitgelachen te worden vlak in het gezicht oh, Sorry, sorry.